Oh, is een nieuwe map trouwens. Ja. Wow, waar zijn we? Israël? Lijkbaar. Nee. <laughs> Israël, ik vind het eerder uh, Italië Mario of zo. Of zo. Ma Mario. Ja, Italië. Nee, Rome lijkt het meer. Italië, zeg ik. Nee, nee Rome. Rome. hoor. <laughs> Italië. Nee, Robert. <laughs> o, zo, Rome ligt toch in uh, Pelikaanstad? Ja, nee. <laughs> <laughs> Weet niet waar je die nonsens nou weer vandaan van, van, van, van, van, haalt? Nou, dat zei Harry. Oh, nou kijk eens Oh, aan. Hoppa, insta-goal. Nou, dat was geen insta-goal. Insta-goal ah. is als je het gelijk erin okay, schiet. Oké, Robin. Dit was een. Uh, Mega-goal. Gewoon een goal. Oh. Komt-ie, komt gooi hem erin, gooi hem erin. Oh, Ventorium, such a prick. <laughs> <laughs> such a prick. Oh, hij gaat de verkeerde kant op. Terug, terug. Wow. terug, terug, terug. Ja, gaat de goede kant op. Oh, die keel doet hem even verder voor ons. Ja, oh. en die is erin. Die is er gewoon in. Oh, yeah. straight goal. Wow! Straight goal. Already di uh, di shit. Yeah. No. Yeah. What you have, No. Yeah. Okay. No. Nee? Yeah. No. Oh, ik blijf wachten. Want deze map lijkt veel kleiner. Ja. It's yeah, uh, it, it it's us messing us with just... my skills. <laughs> no, wait, it's, it's messing with your with my it's ability one. to play Lijkt een bro! Ja, doe maar op. Ezelbrug. Ezelbrug? Wat? Ja, dat is een ezelbruggetje. Als je, als je hem in de lucht hebt, ja? en vervolgens heb je hem nog een keer. Dat is in een de ezelbrug. Lucht, is een ezelbruggetje. Ja. Maar een ezelbrug is toch als je iets. iets meer Nee, nee dat, dat, ja, dat weet je altijd geleerd, maar dat is het niet. Wat, wat is het dan? Nou, e <laughs> dat probeer ik net uit te leggen. Als je hem één keer hebt geraakt en dan vervolgens raak je hem nog een keer. Wat is dat is dat? Heet een ezelbruggetje. Is Oké, okay. heet dat niet een 1-2'tje met jezelf ofzo? je nou. Nee, nee, nee, dat kan niet, dat kan niet. Oh. Nee, dat kan alleen, 1-2'tje kan alleen als je me... Ja! met meerdere mensen hebben. <coughs> <coughs> oh, ik heb hem er nog dat in. Is, is, nee, is. ik heb hem er nog in. Ja, ja. Hoorde je dat? Ja. Doe Doedee! We zijn echt naar Rome dan, I guess. Nou, ik, eh, uh, I guess it too. Ja? Ik raad. Oh, nee! Zit hij erin? Ah, oh, kak. Bijna. Ah, voor flip's sake. Ik ga even. in. Oh, flip! Denk... Komt hij op die centering? Boem! Ik oh, recht op jou hè. Alsof je het gewoon wilde doen. Wat? Ja, dat wou ik gewoon. Oh. Ja, je wilde het, maar. Of je het uh, had gepland en af Ja, tuurlijk, ik ben altijd alles, weet je wel? Je bent al. je bent alles. Ik ben, uh, ik ben Harry Plan. <laughs> okay, je bent Harry plan Ik ben Harry Plun. Wie, wat heeft dat ermee te maken? Ik heb geen flauw idee. Oké, okay. maar jij bent dus alles. Alles? Ja. Ik ben, de, ik, ben, ik ben de plan, het plan. Het plan. Het plan. Plan Z. Plan Z. Plan Z. Plan Z. Plan oh, plan plan... I'm Plan Z. Plan Z. Really Plan Z. Really wat gaat dat over? What does, does it I'm even mean? <laughs> I'm not fancy, but I'm Plan Z. Wat is dat? Mie! Nothing. just shit. <laughs> hey. Nee. Nee, wat zo. Echt slaat echt helemaal neer. Ja, nee, inderdaad. Weet je. Rek het maar, oké. Weet je wat, ik... Okay. Weet je wat ik ook ben zo slaan? Nou. Jou, jij. Nou, ik slaat tenminste op, op een mens. Oh, ja? Ja! ja zie ik zie je, ik sla meestal <laughs> Ik sla meestal op door de baby's. Oh, we hebben al gewonnen. Oh. gewonnen door opgegeven. Wat? Ze zijn gewoon allemaal weggegaan. Oh, ja. Nou. Nou, ah, dat heb ik nog best goed gedaan? Ja, oh, stel eens, ja, ekels. <laughs> niet eens een revanche. Nee, die gooster heeft gewoon een echt foto als plaatje. Ja, dat is <laughs> ik ook aan uitkijken. Hij Anders durft. O, zo, die van is ook echt? Ja, ja zeker. <laughs> Dikke oor ja. Oh, zag je die? mis Nice. Ja, geweldig. Boom! Geweldig. <laughs> Op onze goal. Nee, nee helemaal niet. Nou, nah, richting ja, ons. Ah, ik bedoel, als je een beetje oog hebt, Steven, dan zag je dat de goal... Hallerlijk! Uh, ah, en als links, jij een ja. beetje oog had, kraak je Wat doet die vent? Hij ging richting het doel en okay, nu vindt hij dat gewoon. geen! Ik geef die vent gewoon de schuld. Want als die, dat, als die gozer het niet had gedaan, hadden we gewoon een doel. Ja, nee, daar hadden we straight in gehad. Al voor flipstekens. Oh, is. Nou, kijk eens. Oh, aan. Is? Zo doen we dat. Zo oh, doen we dat. Recht op de goal. In één keer. Oké, dan de welberoemde Nederlandse uitspraak. Goed zo. <laughs> Goed zo. Wij, wij hebben trouwens die kerel met die foto, hè? Wat? Is je was opgevallen? Wat is me opgevallen, Stehan? Lekker hoor. Thanks. Ja, 5 euro. Maar wij, wat? die zei wij, wij toch, wij hebben de kerel met die foto, zeg maar. Die hebben wij, die zit onder ons zien. Wat? Oh. Ja. Zo'n dus vraag hoe die heet. Ik vind, ik vind hem wel relijken op een. Uh, op een uh, Danny. Ik vind hem leuk op een. Uh... Nee, dat is, dat is geen echte naam. nee op een. weet ik veel, een Kevin of zo. Nee, geen Kevin. Kevin. Jawel, jawel. Nee. KEMO! Oeh, Hij <laughs> Had ik niet gedaan, nou daar, dan was hij de keihard in geweest. In de west. Inge in de west. Ah, verflip, psychisch. Stefan, ik. weet je, ik voel me nu echt zo vies gewoon om met jou hier te spelen. Ook kan dat bij mij Omdat je miste. Ja, maar jij mist ook wel eens. Ja, maar kijk, als ik mis... Dan is het niet zo vies. Dan het kijk, het... die miste ik niet. Hey. Nee, oh, ik voel me het, zo schoon om <laughs> Oké, okay, <waarom>? Ja, nee. <laughs> nee, nice. Stefan, ik... Oh. Nice, ik liet hem gewoon gaan. Rust. <laughs> Nou, kijk, hij doet het nu weer. Ah! Ha, ha, ha, ha. Hij is erin! Hoppa! <lacht> Waar zit jij dan? Ik weet is het niet. Ik te schreeuwen, maar. Ja, nee, kijk hier. Ik ging, ik ging ervoor, ik had hem helemaal en opeens ging ik helemaal de verkeerde kant. <laughs> ik duw die ja. Ik die aan. No, oh. bitch, she's Move, Move, bitch, Move, bitch get out the way. Flip zo. Okay, keer, komt die... speed. Zettering! Dus, oh, Teamwork. <laughs> Ziewerk again. <laughs> uh, <yeah. laughs> maar daar komt die kerel. Lekker kerel. Ik weet je naam niet? Kerel. Oh ja, yeah, Kevin. Of uh, wat, ja, wat jij zei. Oh, Danny shit. <laughs> Oh shit. Ja, <Yeah>. dat <laughs> yeah, was close, Stefan. Ja. Yeah, nee. Maar je kan jezelf ha, niet ha, bewijzen ha, ha, door ha, ha, ha, die bal. Kooft, In het doel te schieten. Oh, niet ons doel Ik. Oh, oh, verflips. Ah, oh, oh. Yes. <laughs> oh. We staan nog voor, we staan ervoor. We staan ervoor. Het, het scheelde niet veel, maar het was close. Oh shit! Het scheelde niet veel, maar het was close. <laughs> ja. ja. Kijk! Nee! Nee! Ah, Stefan! Het moet dat nou? Waar was ja, je, Ik kon er gewoon niks meer aan doen. Kijk waar, je... waar ik stond. Ja, maar... je, kan me niet zien. Als je gewoon goed stond, had je er wel wat aan kunnen doen. Oh, ik, ik wist het, het was Harry. <laughs> Harry. Harry. Het ja. was Harry. Het was Harry. Waarom zeg je altijd dat het Harry was? omdat hij Harry eet. Oké. Okay. Moet je goed luisteren. Ja, maar kijk, luisteren naar jou, dat is al zo vermoeiend. En dan moet ik nog goed luisteren. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> <laughs> het is, het is toch echt, het is net werk, Steven. Hier kom ik af. Ja. <laughs> ik hou hem tegen. Lekker. <laughs> nou, het ziet er nou ja, uit dat... dat wij... Nee, ik ga scoren! Nee! <laughs> Nee, nou, het ziet er dus naar nou uit dat wij in de overtime gaan. Verlenging, noemen ze dat ook wel. Ja, maar kijk Stefan, de meeste mensen spreken Engels. Ja, maar, waarschijnlijk de mensen die ons kanaal bekijken niet. Knaal. Knaal. Onze... Ja, de mensen die ons kanaal, kijken, kanaal die zijn sowieso gek. Ik bedoel, wie kijkt deze shit nou? nou ja, blijkbaar 44 abonnees. Hè? Ja, waarvan? Waarvan? Drie of, echte of. kijkers? <laughs> Nou ja, er zijn er in ieder geval drie, daarvoor doen we het Ja niet. inderdaad, we doen het voor ah, jullie jongens. Wat, wat het doel natuurlijk is, is om meer mensen te krijgen. Dus eh, uh, ja. ziet en, de subscriber dus nee, rechts Steven, bovenin. Nee, Stelman, Stelman, Stelman. Oh, ja. Ons doel is natuurlijk om gewoon zo leuk mogelijk content op te voor gooien. Te en maken. allemaal ja. ja. weet je wel, om jullie ja, gewoon da plezier ik, je ik, hartje ik. te geven, weet je wel. Dat jullie, na al die zware tijden, weet je wel, dat jullie naar je ouders luisteren en zo <laughs> Weet je, dat het gewoon niet mee zit. Dat je toch nog een smile op je gezicht krijgt van, hey, die gasten, die zijn we toch gek. Gelukkig ben ik niet zo gek als hen. Precies. Gelukkig heb ik het makkelijker als hen, weet je wel? En dan ga je lachen het geeft, en wel, je, het geeft je gewoon een goed gevoel hoe ja. raar dat wij zijn. Dat, dat jij je gewoon beter gaat voelen. Ja. Nou, en dat was dus allemaal bullshit, want dan willen we willen gewoon geld. Dit <laughs> <laughs> <laughs> Dat twist. Plot twist. Ja, <laughs> <Yeah>, heel mooi. Wauw, <laughs> wow, heel lief in één keer. Dan denk ik. Oh, ja, die zit erin. Hey! Yeah. Nou. Nou, als jullie dat een mooie doel vinden, als, als subscribe gewoon even. ...ik het staat rechtsbovenin. Echt waar? Nee. Nee, links onderin. Onder het filmpje toch? Links onderin. Hé, hey, zoek oh. het zelf maar uit, het is een rode knop. Het staat links, rechts, boven, achter, ergens in het beeld tenminste. Okay. Fight yourself, kill other players, or touch all five steps. Dat wil ook kunnen links. zien. yourself, kill other players, or touch all five steps. Nou, dat Oké, iets op de